We zijn, begrijp ik net, een jaar geleden zijn jullie hier naartoe verhuisd. Dat klopt. Um, Kunnen jullie nou iets over vertellen? Hoe dat zo gekomen is en waarom je juist hier terecht uh, gekomen bent? Ik kwam ja. bij mijn benen te zitten. En zoals ze kwam. Ja, we wonen graag een slaapkamer beneden. En ja, er is altijd wel wat aan toe te passen. Je kunt wel een traplift krijgen. Maar ja, je zaten met de tuin. en Het kwam allemaal een beetje op mij En toen hebben we besloten van, nou ja. We hebben ons hier voor laten inladers En ik hou sowieso niet van een appartement. Ik mag graag de deur los doen en dan... heel wat buiten in de tuin, ja. En zodoende zijn we hier terecht gekomen. je ook wat met buren? Uh... Ja. En Dat, dat, dat, ja, dat pakt ook zo wil. uit. Ja. We hebben hier meer contact als in die andere woorden. Ja. Dat is een scherm van. Ja. Dan ben je tot nu zo'n vlucht wel Ja. ja, ja.